Het is vandaag zaterdag en dat betekent ik dat ik terug ben op ponykamp. Yay! Ik ga vandaag weer voor het eerst blondie zien na een hele week. Ik snap nog steeds niet hoe ik die hele week heb overleefd zonder blondie. Dus uh, laten we maar snel gaan. Oh, deze gaat hey, Nee, we gaan er nog niet uit. Oeh. Zo, nou, ik moest vertellen hoe het op ponycamp was gegaan, dus dan doe ik dat. Ik, ik eh, begin maar met het uh, misschien het grappigste. Maar ik ben gevallen. Ik ben gevallen van Pinky. Ik nou, ben eraf gegleden, Want hij galop, Gaf hij een hoge wok. van hoog. En toen vloep, Nag ik ernaast. En twee dagen daarna viel ook nog de telefoon daar precies op dezelfde plek. Als waar ik was gevallen. Van de, van de begeleiding. Dus ik weet niet wat er met dat heuveltje aan de hand was. Maar dat heuveltje vond het niet heel fijn, blijkbaar dat daar mensen waren. En we hebben ook nog P.P. Pony gehad. Oh mijn haar. P.P. Pony. En ik was samen met Donna en we hadden een thema clown. En we zijn derde geworden en we hadden Koos. Koos is echt een circuspony, dus we dachten, nou, dan nemen we die. En we zijn heel, vooral heel veel op het gegaan ging ook super goed. Ik heb ook gesprongen. Ik ging een beetje hard. En uh, ja. We hebben, oh ja. We hebben ook nog een neon-party gehad. Dus dat is de Bonte Avond. En dan heb ik hier nog een dat van. Hier, daar. Ja. En uh, daar is ook weer een vriendin van mij eerste geworden. Het was vooral heel erg uh, leuk. En ik ben ook weer blij dat ik thuis ben. Want dan kan ik Blondie weer zien. En ik ben weer op haar rijden, dus ik hoop dat ik morgen weer op haar mag rijden. Dus ja, dat was het een beetje. We zijn onderweg naar het Europese kampioenschap in Rotterdam. En daar gaan we kijken, want Kim, mijn moeder en Christine... ...die waren donderdag en vrijdag al gegaan, maar toen was ik dus op Ponykamp. En uh, nu gaan we zaterdag rond dat ik heel graag wou. Uh, gisteren hebben we dat ook gedaan. Oké, okay, uh, uh, tijdens uh, uh, Rotterdam. Of, gisteren was het processuur. En uh, uh, ik hoop dat jullie me uh, goed kunnen we verstaan. Want we hebben een nieuw microfoon. En daar is een beetje. Het is We zijn bij Rotterdam en we upstairs. staan recht voor de regen. de Above, can you wave at me? You have to do the wave also. And we have to see you all put your hands up. We're gonna start at my. En het is vandaag zondag en we zijn in Rotterdam. Want vandaag gaan we naar springen kijken. yay! Ik kijk er al best lang naar en ik ben een beetje ver van Jaron Dubbeldam. Alleen vandaag start hij helaas niet. U van 61. Zo, we, Zo we zijn, zijn er! 61. Luke Beerbaum won keer de titel in 1997 en 2000. The we gaan even een bel af. We hebben hier de startlijst en er staat hier dat de high, dat betekent de hoogte, is 1 meter. 6 dat is ongeveer 1 van de voor Kijk, ik ben al best lang, maar uh, dat is nog hoger blijkbaar. De Nederlanders die meedoen is Frank Schutten of Lonel D. En Mark Houtzager op Sterrenhof Doei. Zo, we zijn nu hier in een andere ruimte, want in het Persent. Center, Centrum. En hier ze zijn ze aan het ombouwen, en dat kunnen jullie vanaf hier heel mooi zien. En ze zijn nu aan het ombouwen voor de barrage, dus dat is eentje hoger dan de 1,60 meter. Dus volgens mij is het 1,65 meter. We zijn nu bij het stuk waar alles gefilmd wordt. Ja, dacht is niet de kruisdrijf of we zijn een rondje aan het lopen, deze, deze, uh, en dan ligt het aan de cijfertjes waar we mogen komen. Dus uh, we zijn nu overal aan het kijken waar de cijfertjes zijn en waar we naar binnen mogen. En volgens mij, nummer 7. en daar mogen wij ook in. Het eerste waar we niet in mogen is hier. Uh, dit, hier mag alleen nummer 11 in en wij hebben waard op nummer 10. Dus dan gaan we verder kijken. We zijn al bij het volgende bij het rondje en hier mogen we wel in. We mogen in de skybox en in de krantstand nog. We zijn hier nu ook bij een journaal. In Engeland denk ik. Engeland en uh, die zijn hier aan het praten. Dus ja, uh, yeah. heel leuk dat we hier mogen komen. En daar zit de jury. En daar mogen we ook gewoon voor zitten. Woe! En we zijn nu bij de paradressuur. En uh, ze zijn uh, nu bezig. We hebben nu echt alles gevonden. En uh, we gaan nu maar even op zoek naar een ijsje. En we hebben het ijsje gevonden. Nou, dit zijn de laatste twaalf die ook zijn gebleven. En er doet ook één Nederlander bij. Alleen we mogen dat helaas niet filmen. Wij gaan weer naar huis toe. Het was super leuk en uh, ik heb uh, weer heel geïnteresseerd naar het springen gekeken, cijfertjes ingevuld. We uh, zijn nu aan het wachten bij de bus om weer naar de verkeerplaats te gaan. Alleen de rij is een beetje lang. Ja, Zoals je ziet heel lang. Het is vandaag woensdag. En normaal hebben we altijd springles. Of Tess heeft springles met Verona. Of ik ga springen met Verona maar niet zoveel uit. Maar Steef is op kamp, ponykamp tweede week samen met Kim en Margriet en de hele pub, zullen we maar zeggen. Uh, ik ga de paarden eruit halen. Uh, vanmorgen zijn ze lekker op de wei geweest. Belangrijk om een paard meerdere keren per dag uit zijn box te halen. 24 uur in een box is natuurlijk helemaal niks. Uh, die van ons zijn vanmorgen drie uur op de wei geweest, en die gaan nu nog even eruit. Er um, zo, oké, okay, ik word bijna aangereden door een meneer die al uh, heel lang zijn rijbewijs heeft. Laten we het daar maar op houden. Uh, wat ik zeg wel is, uh, Tess is vorige week op kamp geweest en uh, daarna zijn we natuurlijk twee dagen bij de EK geweest. Dus die is uh, best wel uh, moe. Dat merk je ook wel. We gisteren Gympie's opgenomen met Bianca. was super hilarisch toen ik nu weer kon ver door een brommer, natuurlijk. Wel uh, was super hilarisch, maar ook wel heel vermoeiend. Het was best wel warm gisteren ook. Dus uh, We hebben de paarden flink afgespoeld om te zorgen dat ze niet oververhit raakten. Maar ik merk dat ik me ook niet helemaal fit voel. En uh, Tess dus eigenlijk ook niet helemaal fit is. Die moet natuurlijk wel zo meteen gewoon weer naar school toe. Dus uh, ik haal de paarden nu uit en dan gaan we even niet rijden. Morgen heeft de les op de Arkelhoeve. En dan, uh, ja, dan is het weer gewoon tijd voor school. Want vrijdag zouden we normaal springles hebben. En dat is dus ook niet, want Steven is er niet. Dus dan gaan we, denk ik, gewoon rijden of even een buitenritje. Het is morgen ook wel een stuk koeler. Het is nu nog 26 graden. Het is wel koeler dan gisteren. Maar neem niet weg dat het best wel warm is. En op een of andere manier, word je dat, denk zat. ik, zat, niet? Uh, paarden die uh, spoelen we een aantal keer per dag af om te zorgen dat die niet uh, te warm krijgen. Dus misschien moeten we dat bij onszelf ook maar gaan doen. Nou, en dan zit de uh, vakantie er alweer op. Dan gaan we met z'n allen weer naar uh, school toe en ja, ik weer, heb tijdens zo'n vakantie op een paar dagen na dan uh, wel gewerkt hoor. Dus uh, voor mij is er niet heel veel anders, maar voor Tess zal het strak in groep 8 wel anders zijn. En uh, voor mij ook, want het is laatste jaar en dan daarna gaat ze naar de middelbare school. Ik ben wel heel benieuwd of jij in dezelfde situatie zit. Misschien ga je ander werk doen, of inderdaad ook van de lagere school naar de middelbare school. Of misschien wel van de middelbare school naar uh, Ford, uh, een uh, HBO-universiteit of MBO-opleiding. Wat ben jij aan het doen? Laat het even weten hieronder! Dat is leuk zo aan het begin van het jaar. Kunnen we met ons allemaal even kijken wat we allemaal aan het doen zijn? Zo, we zijn op stal. En even paardjes eruit halen. Kijk, zijn ze. Tenminste, dat hoop ik dat ze er zijn. Hallo paard. Joehoe. Hallo? Hallo? Joehoe. Hallo? Ben je daar? Hallo paard. Joehoe. Nee. Blondie. En ja, Blondie. Nou. Volgens mij ben ik niet zo interessant. Maar goed, we gaan ze toch even uithalen. Zo, paardjes zijn eruit geweest. Ik moet even wachten, dan komt de pony langs. Uh, vrouwen, dat valt me wel op, is weer ietsje dikker aan het worden gelukkig. Zoals jullie weten is ze inmiddels 17. En ja, dan beginnen toch wat dingetjes uh, minder te worden. Uh, daardoor is ze wat sneller vermagerd. Normaal gesproken als ze op de wei staat in de zomer, dan wordt ze een beetje buller. En dan in de winter wordt ze weer wat minder bal en zo houden we er goed op gewicht. Alleen helaas deze zomer op de wei was niet voldoende. Dus ik ben er al nog een paartje. Ik ben er al aan bijvoeren met, uh, uh, hoe heet dat, luzerne. En, uh, maar ook dat leek niet heel erg te helpen. Uh, bij de manege krijgen ze ook uh, extra brokken. Die wat, uh, wat meer aanzetten, maar ook dat lijkt nog niet helemaal zijn werk te doen. Ik merk wel dat we er nu iets meer vrijgegeven hebben. Dat ze wel ietsje, uh, misschien is het een combinatie hoor, van al dat extra voer en uh, ietsje minder werken. Uh, dat ze wel weer iets meer wat dikker wordt. Ze heeft ook wat uh, dikkere kogels, maar ja, weet je, ze is ook een beetje oud. Braaf beest. Ze heeft geen hoest niet? Uh, ze is gelukkig fit en vrolijk, alleen ja. Het gewicht is even een beetje, nou ja, zorg wil ik niet zeggen. Ik ben niet bezorgd, maar ik vind wel dat ze net even te schraal is. Ze mag best wel ietsje, ietsje dikker zijn. Uh, ja, het ene paard heeft daar nou helemaal meer last van dan het andere. Want toen ik Verona kreeg, was ze ook wat schraal. Hebben we hebben ook moeite moeten doen om er wat dikker te krijgen. Dus uh, nou ja, we gaan nu maar eventjes van alles onderzoeken, want zo ben ik. En dan kijken wat we haar kunnen geven om het gewicht wat hoger te krijgen. Want zometeen wordt het natuurlijk gewoon koud. En dan valt ze altijd iets af. Ook moet niet ze. Ja, ik wil niet dat ze dunner wordt dan dat ze nu is. Dus ik moet er wel wat dikker krijgen voordat het winter wordt. En dan heeft ze een goede dekens hoor, die goed voor de temperatuur zorgt van Lucas. Dus op zich zou dat eigenlijk ook niet echt. Oké, okay, ik weet niet wat de mensen vandaag hebben, maar ze willen me gewoon allemaal aanfietsen, aanrijden. Weet ik wat het allemaal. Maar goed. Uh, dus die zorgen sowieso dat ze goed op temperatuur blijft. Maar ja, dan is het nog steeds wel fijn. Oeh, ik hoop niet dat jullie gaan vallen. Er staat iemand al te wachten. Zo, beter. Uh, ik wil wel dat ze gewoon iets voller is voordat zometeen de echte kou begint. En in Nederland hebben we natuurlijk niet hele strenge winters meer. Maar toch merk ik altijd dat ze dan wat, uh, wat extra afvalt. Dus nou goed. We gaan kijken of we er nog iets in kunnen stoppen. Wat niet per se brok is. Want brok, dat. Uh, Natuurlijk als je te veel brok geeft, uh, ook weer koliek gevoelig. Ja, <laughs> dat is heel management een paard, dat is niet zomaar iets. Paarden op gewicht houden en gezond en fit houden, dat uh, kost meer moeite dan de mens. Maar dat geeft niet, dat doen we met liefde natuurlijk. Dus nou oké, okay. en we gaan uh, daarmee aan de slag. Christine gaat daar meestal aan de slag, Je weet dat soort dingen altijd wel. Het is vandaag donderdag, ga ik weer op les bij de Arkohoeven. Het is vandaag iets eerder, ik heb vandaag om 1 uur les, want uh, ze zijn aan ponykamp geweest en uh, tussen 3 en 5 kunnen de meneerse ponies weer terugkomen. Dus dan uh, is het handig als uh, Daniëlle, of nee, het is Stephanie, ook kan helpen met de ponies uh, uitladen en ook de spullen op te ruimen. Dus daarom heb ik vandaag wat eerder les. So, we zijn nu op weg naar de Manege, Blond is het ingeladen en ze heeft haar therapiedeken van uh, Bukasson. om. So, we zijn met de, met de boeren om toeren zijn we op weg naar de Arkomhoeve. Ik heb uh, heel veel zin in de les. We zijn bij de aangekomen en er zal nog een beetje lawaai zijn van hierachter. Maar dat hoor je hopelijk niet heel goed. Van de stapmolen. En ik ga Blondie eruit uh, uithalen. We hebben jullie goed neergezet. Ik heb uh, hier drie snoepjes. En, uh, ja. Oh. Laten we? Bijna. Blondie, wachten. Ja. Goed zo. Nee. nee. Wachten. Wachten. Nou, probeer maar rustig terug niet geven. Ja. Kom maar. Kom maar. En kom maar. ho. Okay. Wacht. Ik ben niet aan het opzadelen. En uh, vandaag zijn we op een uh, ander plekje. Uh, nee. Ja, ik heb heel veel zin in de les. Oeh, wordt hier ook zo'n zadel gereden? <middels> Jongens, wat vinden jullie van deze microfoontjes? Volgens mij doen ze het best goed. Want ik hoef nu niet zo hard te praten. Nu kan ik gewoon op mijn eigen... Praat iets doen. Oh, ik heb over tien minuten lessen. Ze heeft nog tien minuten. En hoe snel is ze? Lang. Klopt, omdat ik een beetje onzeker ben. Dat zei jij. Nou, we zijn er weer. Ze dus we is er klaar voor geloof ik. Oh, wat ziet er staart eruit? Komt dat? Ik heb geen microfoontje, dus ik moet nu heel hard praten. Nou, van wel mee, als je bij mij in de buurt bent. Wacht even. Ik heb geen microfoontje. Hm? Dus ik moet heel hard praten. Nou, van wel mee. Hij neemt best wel het geluid in de omgeving nog op. Oh. Ze dus staat stampen naar vliegen, dus je hebt geen vliegespray meegenomen. Nee. Ben ik klaar voor? Ja. Je lijkt dus. een beetje gestrest vandaag. Door wie zou dat nou komen? Ja, door jou. Hè? <laughs> Hè moeders? <laughs> ik doe toch niks? Je moet gewoon wat assertiever zijn. Nieuw woord voor vandaag. Het woord van de dag, assertiever. Wie ja, wat weet, betekent dat? Wie weet wat dat betekent, mag het hieronder in de comments zetten. Waar is Google Translate? <laughs> <laughs> Google Translate mama. <laughs> ja, wat is dat? Assertiever. Ja. Uh, dat je wat meer voor jezelf mag opkomen, meer initiatief mag nemen. Ja, ik mag meer voor mezelf opkomen. Toet. Toet. Ja, tegen mij durft ze wel, maar als er mensen staan waar ze alleen maar langs hoeft, dan kan dus blijkbaar niet. Oké. Okay. Nou ja. Nou, ja. Oké, okay. goed. Nou, ons steefje is er. Kijk, daar ja. is ze. Haar ponies die binnen op pony die komen straks ja. terug. Kijk, en dit doen we nooit. Ik moet altijd even rechter teugels, anders krijg ik. Uh, Kortsluiting. Kortsluiting. Ja. Heb je OCD? Nee, ik heb alleen een hekel aan gedraaid. Oh, okay. Ja, vertel. Uh, Heb je geen direct contact met je paard? Nee, en het staat ook lelijk. Oké. Okay. Ja. Optisch is het niet mooi en je hebt niet direct contact met je nee. paard. Nou. Kijk, en dan gaan ze dan toch bezig zijn? Oh, ja. Zandjes vast. Dan is ik echt aan. Doos idee. <lacht> <lacht> nou, het kind wordt in orde gemaakt, geloof ik. Ja. Zo. Gaan we dan doen? Dan mag gaan. Okay. Nou. je gaan. Oké, nou. Nou mag je gaan, nou, maar ik ben wel aangezien Mijn moeder mag hem nooit te strak doen. Alleen ik luister daar niet naar. Want ik ben er één keer afgevallen doordat het zadel er los zat. Ja, sindsdien is ik Kijk, hij moet altijd wel. Kijk, we kunnen er gewoon nog goed tussendoor. Ja, nou mag je echt. Nou, nog even opzitten. Kijk eens. Wat gaan we doen vandaag? Um, nou ja, paardrijden. Heel goed, uh, bedankt kijk, voor de wat, info. Ja. <laughs> nee, um, even kijken hoe het goed geoefend heeft en uh, hoe het allemaal gaat. En dan ofwel een stapje verder en daar uh, weer uh, mee door. Oké, okay. ja, succes. Nou, ja, dankjewel. Als een paard een beetje gestrest is, dan, hè, dan... Ik ga natuurlijk niet een heel verhaal tegen hem maar wel af en toe in de, in de hoek. Even, weet je wel, even een aai, even prr, braaf, weet je wel. Dat ze even poof, een klein beetje uitblazen. Goed zo. Hè. Vaak als je je stem horen, dan is dat voor een paard ook wel rustgevend. Goed zo. Braaf. En aim hem gewoon af en toe hoef je niet helemaal heel je hand. Hè, want dat is dan ook vaak weer spannend. Maar gewoon met je, met je ringvinger even zo uh, op de schoft even, even kriebelen. Goed zo. Dat is zo weet dat het goed is. Braaf. Goed zo. Keurig. Goed hoor. Zo. En hou je je been mooi lang. Wat voel je nu als je been geeft dat je been eigenlijk heel erg naar achter gaat... Dus hou je been gewoon mooi en dan probeer je eigenlijk alleen maar. Oh ja, vliegjes. Iemand ja, anders heeft erop gereden en dan altijd weer steen ja. En dan anders Ja. Ja, en dat is altijd weer spannend, hè, zeker voor je een beetje een. Ja, het is niet spannend, maar het is. Uh, anders. Mm -hmm. is het op de je Ja, maar voor je paard is dat natuurlijk dan inderdaad een beetje spannend en een beetje uh, gekkig natuurlijk. En het is zo... Het is natuurlijk leuk als je natuurlijk een pony hebt die een beetje, nou ja, is niet sensibel, maar die wel graag wil werken natuurlijk. Maar dat is vaak ook wel weer, als het dan weer anders is, dan is het voor zo'n pony altijd best wel weer lastig. Hè? Die kunnen dat in hun hoofd dan minder goed verwerken dan een, nou, een veel rustigere pony. Goed zo hoor. Dat is heel braaf hoor. En hou je been nog maar langer, dat je nog minder met je hak hoeft te doen en nog meer gewoon met je kuit. Goed zo. Ja, dan mag je wel gewoon je terug op maat houden, hè. want je mag haar wel vertellen. Oké, okay, we gaan er gewoon langs. Niks aan de hand in die kantine. Oké, okay. ga je heel rustig aandraven. En dan wil ik niet dat je zo je hak er helemaal in poort. Maar op je kuit en dat je echt zo met stroop aan je billen gaat liggen. Hij mag niet harder draven als dit. Niet harder draven als dit. Zo. Heel rustig draven. Ga maar langzaam licht rijden En probeer een beetje minder hard in je teugel te knijpen. Zodat je ophouding doorkomt. Want anders dan knijp jij dus al zo hard in je teugel. Ik zal het daar even voordoen. Dan heb jij je hand al zo hard om die teugel heen. Dat op het moment dat je wat wil vragen. Dat jij dus echt je hand naar je toe moet halen. Want anders niet doorkomt. Oh, ja, goed zo. Goed zo. Echt die rust. Hij ah, mag sloffen. En dan op je zit. Nog langzamer rijden. Goed zo. Ja, braaf. En als zij dit doet, even hoog en langzaam rijden. Goed zo. Braaf. Rustig. Zo, goed zo. Ja, braaf. Dit, dit, dit is goed. Keurig. Oké, okay. maar niet harder als dit. Zo, zelf ook even uitademen. Braaf, goed zo. Ja, je... gebeurt er helemaal dit, hè? Goed zo. Kijk, dat dit geeft niks. Hoor. Eerst even je draf opvangen. Oh, in je hand. hè. Goed gedaan. Kijk, hey, maar het uh, was drie weken geleden hè, dat je nog dit deed. Dat doe je niet meer. Heel goed. Opvangen, los. Zitten. Zo, dus je doet een soort in je hand. Kneepje, los. Zo, dus je sluit je hand om de teugel en je ontspant weer. Goed zo. En dat, dat ophoudingje dat duurt niet langer dan een halve seconde. Want als je dat langer aanhoudt, gaat zij er alleen maar tegenin en dan verliest het zijn werking, zijn effect. Goed zo, braaf, dit. Gewoon weer je fijngevoeligheid fijn die je van de week gewoon even moet oefenen. En dat als het toch weer gebeurt, wat helemaal niet erg is, dat je denkt, oh. En dan doe je het gewoon vier, vijf, zes keer opnieuw met echt de gedachte van oké, okay, dat het weer in je systeem komt. Opslaan op je harde schijf en dan zit dat er wel weer in. Dus als, je, als jij merkt, of als je moeder het zegt, of als je ze wat tegen je mag zeggen natuurlijk... Hè, want uh, als iemand dat ook tegen jou zegt, bij van, van... Nou, Tess, dat is wel een beetje lomp wat je nu doet. Dat je denkt, oh, ja, dan ga ik dat nu echt even een paar keer doen. Dat ik zeker weet, want vaak doe je... Ja, dat moet je niet doen, joh. bent zo lekker rijden, meid. Niet je dan je niet onzeker voelen. Ga, kom, ga nog even aandraven. Ga we nog een paar keer doen. Nee, want kijk, als jij je nou onzeker gaat voelen, gaat jouw pony zich ook onzeker voelen. En dan wordt het allemaal niet beter van. Ik weet dat het heel erg moeilijk is. Maar toch moet je eroverheen. Anders, anders komt het niet goed. Zeker niet, want dan gaat die pony zich nog onzeker voelen. En dan, nou, dan, wordt het, dan wordt het niks natuurlijk. Dan zijn jullie van de week niet... Uh... Dus je gaat van de week gewoon op je paard zitten. Ik zeg altijd erin, doe je nou even je Ankie ben. Dan ga je gewoon rijden. Ja. Makkelijk gezegd dat is gedaan. Maar toch, elke keer als je gaat rijden, neem je jezelf voor. Voordat je opstapt. Jij kan het. Oké, okay, even een paar keer die overgang. Want daar zit vooral je houding in. Voor de rest zit je er prachtig op. Dit is een trailplaats. En um, ik ga Blondie daarop zetten. Dit is ook een soort van trailer, dat vind ik dan. Het lijkt erop. Goed zo. Brave Bonita. Kom je verder? Blondie. Nee, Blondie denkt, dit is een trailer. Dat vind ik niet zo leuk. Hé, hey, kom je met me mee, schat? Kom. Je kan het. Je kan het doen. zegt, nee. Ik weet nog niet echt wat ze ervan vindt. <laughs> ze vindt het een beetje raar. Kom maar. Ja. Ik eet zo naar zichzelf. Uh, Wat? Hoer. Hoer. Braaf. Nee, ben je niet braaf? Uh, ik sta ook op de tril Ik zou je vertellen. Het voelt lekker, maar raar tegelijkertijd. Als ik dan weer zo sta, dan denk ik. Wat? Nou, ik zou je vertellen, het voelt erg lekker. Uh, de les zit er weer op. Ik heb weer wat geleerd, want ik vond dat ik niet heel goed zat. Dat ik op pony kan ben geweest en dan rijd ik op manegeponies. En op een of andere manier zegt mijn lichaam dan: je hebt nu geen les, dus dan gaan we heel anders zitten. Dus daar heb ik weer aan gewerkt. Dat. En aan de overgangen. Want het is geen manegeponny. het is een eigen pony. En ehm. Um, ik dacht, er zit niet heel veel verschil tussen, maar toch wel een beetje. Maar ik vond wel heel leuk op Ponykamp. En deze les heb ik ook weer wat geleerd. En dan hebben we, ze zeggen altijd van tw uh, twee passen terug en één pas vooruit of zo of andersom. Doe een stapje naar voren en een stapje terug. Oh ja, doe een stapje naar voren en doe twee stapjes terug. Uh, dat, dat, dat was spreekwoord, moeders. Die is heel goed in spreekwoorden, toch moeders? Uh, nou, ik weet niet of dit een spreekwoord is. Nou, in ieder geval, moeders is er goed in. Ik weet niet hoe, maar ze is er goed in. Nee, nou, ja, nu uh, zijn we bij de boerenrondwoer, op weg uh, naar de manege. Hi, ik ben vandaag weer met het microfoontje, want dan kunnen jullie me beter horen. Op de achtergrond horen jullie uh, Blondie Hinneke. Ze zijn ondertussen hier aan het hooien. Mijn moeder is er ook doorheen aan het kwebbelen. Al die geluiden, hopelijk hoor je mij nog steeds goed. Dat is Blondie. Blondie die honger heeft. Ik weet niet of jullie hier heel goed zien. Prachtig. Ik ga mijn spullen maar pakken. En ik moest wat filmen. Dus ik zie jullie zo weer. Oké, okay, er zit hier een wesp. Gadveren dan. Jongens, we zullen Oké, okay, jongens, ik ben heel blij. Kijk, deze. Ik heb een eigen van acht. En ik heb eindelijk een nieuw hoesje. Yes. Maar ik moet nog meer gaan pakken. Oké, okay, okay. eerst had Blondie helemaal niet te bit in wat ze nu doet. Ze, uh, uh... oh, kijk, <laughs> zie je? Zie je dat lipje? <laughs> Ik weet nog niet of ze hem heel graag in wil, <laughs> maar ze gaat er in ieder geval naar hopen. Dus uh, geen idee wat dat betekent, maar misschien vindt ze het wel leuk. Ja. Dat zei je? Uh, ja hoor. Sorry jongens, ik ga. Doei! Nou, we gaan op buitenrit met Blondie en Verona en Tessa natuurlijk. Tessa is daar. Zo, daar is ze. Uh, Gisteren is Blondie op les geweest, Verona is vrij geweest. Je moet een beetje dikker worden. En ik heb gewoon weinig tijd gehad deze zomer. Straks begint het normale leven. En dan gaan we waarschijnlijk ook wel weer normaal doen, denk ik zo. Maar voor nu uh, gaan we even lekker buitenritje maken. Even wat anders. Dat is voor mij ook wel fijner. Want ik heb uh, vorig hardlopen met mijn vader. Hardgelopen. Vader. Ja, jaar Nederlands wordt dat beter, jongens. Hardgelopen met de vader. Ja, hardgelopen met mijn vader. Dat was een hele onderneming. En zoals mijn moeder een hele onderneming. Nou ja, we gaan in ieder geval stappen of we nog gaan draven, galopperen. Kijken Kijken wel even hoe het gaat. gezien het wel. Maar goed, voorlopig lopen we. Dus dat is op zich al ontzettend positief. Braaf paard. We zijn weer klaar. zijn ruim een uur weg geweest. Lekker heel veel gestapt. Een paar glopjes gedaan. Heel blij met je gedraven. buiten vinden dat we nooit zo heel lekker. Nee. Dus uh, nu zijn we weer terug. Ja. Een paardjes lekker afspoelen en in het bed stoppen. Denk ik zomaar. Ja. Zo. Oh, en dit was het einde van de week vlog. Dus tot volgende week. Doei!